Uh, mijn CV-ketel vervangen of kiezen voor een warmtepomp? Bij Remeha snappen we de twijfel. En daarom hebben we oplossingen voor nu en in de toekomst. Bijvoorbeeld de gaslosgarantie. Moet je straks van het gas af, dan nemen we je ketel terug en krijg je tot 1000 euro korting op een nieuw, duurzaam systeem. Kies voor zekerheid. Remeha! Bespaar nu tot de helft van je gasverbruik met onze hybride warmtepomp Elga. Daarmee ben je zeker van warmte, nu en in de toekomst. Bereken je besparing op remeha.nl